Goeiedag. Als ik op vrijdag een nieuwe 30-daagse verwachting moet voorbereiden, dan is een van de eerste kaarten waar ik naar kijk deze kaart. Dat zegt iets over de weerpatronen, de stromingspatronen die er de komende tijd kunnen gaan optreden. En het liefst zie ik dan eigenlijk één dominante kleur, want dat betekent dat die verwachting dan vrij zeker is. Maar in dit geval vanochtend was dat duidelijk niet het geval. Alle kleuren zijn duidelijk zichtbaar. Natuurlijk rood, dat domineert in het begin wel eventjes en we zien ook blauw duidelijk, maar dat zijn wel twee weerregimes die duidelijk afwijken van elkaar. Want rood heeft te maken met hoge druk in onze omgeving... en dan heb je vaak een wat rustiger weerbeeld... terwijl blauw toch over het algemeen een zonale stroming is... waardoor het wat wisselvalliger kan zijn. En dan hebben we ook nog paars en groen... die er ook nog voor zorgen dat het weerbeeld ook daar nog een beetje tussenin kan zitten. Laat ik het zomaar zeggen. Ja, die onzekerheid in de verwachting in deze tijd van het jaar, die is eigenlijk niet zo gek... ...want dat heeft veel te maken met alles wat zich afspeelt boven de Atlantische Oceaan. In deze tijd van het jaar is het orkaanseizoen meest actief. En dat betekent dat er veel storingen boven de oceaan ontstaan... ...die trekken vanaf West-Afrika richting het Caribisch gebied... ...en die kunnen dan uitgroeien tot tropische stormen of tropische orkanen. En als ze dan eenmaal zijn ontstaan, dan buigen ze vaak af nog naar het noorden... ...en via noordelijke stroming komen ze dan weer terug richting Europa. En daar kunnen ze een behoorlijk belangrijke rol spelen in het stromingspatroon. Dat kunnen ze behoorlijk in de war schoppen. En op termijn is dat natuurlijk heel lastig om dan aan te geven welke kant het op gaat. Als ik deze animatie aanzet, dan zien we bijvoorbeeld deze storing... die richting Spanje en Portugal trekt. Dat zijn de restanten van orkaan Danielle En daar zal het dan ook de komende tijd flink slecht weer gaan worden in Portugal... en Spanje daar veel buienactiviteit. Natuurlijk gaat er geen echt orkaan overtrekken. Maar het wordt wel zeer wisselvallig weer. En inmiddels zien we naast me een nieuwe pluk. Dat zijn de restanten van orkaan Earl. Ook die lijkt wat meer naar Europa te gaan trekken. En kan dan ook het stromingspatroon weer flink in de war gaan schoppen. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat de temperatuur over het algemeen wat hoger zal blijven dan wat gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Begin volgende week bijvoorbeeld hebben we te maken met dikke twintigers als er wat zachte lucht vanuit het zuiden wordt aangevoerd, uit het zuid-zuidoosten. Dat betekent ook een afwijking die ruim boven de normale temperaturen ligt, zo'n 1 tot 3 graden. Normaal voor deze tijd van het jaar is het zo rond de 20 graden in Midden-Nederland. Nou, we gaan wel naar 23, 24 graden. Dus dat past goed in het beeld. Ook in de weken daarna lijkt de temperatuurafwijking... ...positief te zijn, hoewel het wel wat minder wordt tussen 0 en 1. Nou, dan ga je eigenlijk al bijna naar een temperatuur die gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Qua neerslag kunnen we zeggen dat we natuurlijk al een aantal zeer natte dagen achter de rug hebben gehad. De komende dagen kan er nog steeds flink wat neerslag vallen. En volgende week zien we dan ook nog steeds wel wat groen boven Nederland. Met andere woorden, iets natter dan gebruikelijk voor die periode. We zien ook veel groen boven Spanje en Portugal en dat kunnen we natuurlijk weer mooi koppelen aan de orkaan Daniela, de restanten daarvan, want die gaat daarvoor dat wisselvallige weer zorgen. Ook in de luchtdrukafwijking kunnen we dat mooi terugzien voor volgende week. De luchtdrukafwijking is negatief omdat natuurlijk de restanten van Danielle hier naartoe trekken. Dat is een lage drukgebied geworden dan en die zorgt ervoor dat die luchtdrukafwijking daar heel laag is. Maar dat gaat geleidelijk aan toch veranderen. En dat is een beetje die rode kleur die je in het begin zag. Die is ook vrij dominant dan in de periode september, 3 oktober. En dat zou kunnen betekenen dat het Azorenhoog weer langzaam een uitlopertje gaat krijgen richting onze ...omgeving en die kan dan even die neerslag meer gaat gaan onderdrukken, onder andere. En we zien ook, als we naar neerslagafwijkingen kijken, dat we geen afwijkingen van betekenis meer zien in die tijd van het jaar. Kortom, dan valt er een neerslaghoeveelheid die ja, gebruikelijk is. Er kan dus een keer een natte dag zijn, maar zeker ook droge dagen. Daar is weinig van te zeggen. Wat we wel kunnen zeggen, is wat gebruikelijk is in september qua neerslag. En dan zien we toch wel wat verschillen. De kustlijn, daar is het het natst. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het warme zeewater. Dat Maakt makkelijk, of het is makkelijk de energie om daar buien tot ontwikkeling te laten komen. Nou, die trekken dan ook over de kustlijn heen. Dus daar vaak wat natte geit. Meerlandinwaarts is dat minder. En Limburg is duidelijk wat droger. Na de afgelopen dagen is er al veel neerslag gevallen in sommige delen van het land. Met name in het zuidwesten. Daar zitten we al halverwege de neerslag hoeveelheden. En de komende 24 uur kan daar best nog wel wat bij komen. Dus we komen heel aardig in de buurt van normaal. Samengevat... Ja, wat weerbeeld betreft toch wel heel lastig om daar iets over te zeggen. Temperatuur, daar kunnen we wel iets over zeggen, die blijft wel boven normaal. Dus het, wordt, uh, het blijft wat warmer dan gebruikelijk met vooral... De komende week echt wat hogere temperaturen nog in de eerste helft van de week. En de droogte die lijkt ook wel echt wat minder te worden. September lijkt met neerslag vrij normaal uit te gaan komen. En we hebben natuurlijk een zeer lange en droge periode achter de rug. Nou daarvan kunnen we zeggen dat die wel achter de rug is. Ja, ik zei dat al. En dat de droogte dus geleidelijk aan wat minder zal worden.